Ga jij naar Spanje op vakantie? Goeie keus. Dit zijn mijn tips. Het Alhambra in Granada is een van de mooiste bouwwerken die ik ooit heb gezien. Het bouwwerk weerspiegelt de Moorse geschiedenis en je hebt echt het gevoel alsof je daar rondloopt in een sprookje van duizend en één nacht. Wil je juist een rustiger deel van Spanje ontdekken, dan kan ik echt Galicië aanraden. Dit is meteen de meest groene regio van Spanje en je vindt hier de meest prachtige stranden en een hele ruige kust. Hier ligt ook Santiago de Compostela en dit is een heel erg beroemd pedevaartsoord. Voor echt lekker Spaans eten moet je bij een traditioneel Spaans wijnhuis zijn, oftewel een bodega. Hier kun je de lekkerste tapas eten en proef je de meest... Intense Spaanse wijnen. Um, ook de sangria wordt hier vaak naar een veel hoger niveau getild. Um, ik heb zelf bij de lekkerste uh, bodega gegeten in Granada. En deze heet bodega Castañada. Mag je niet missen.